Dag Pieter-Jan, we zitten in dit schitterende historische kader eigenlijk van de kofferzaal bij Bank de groot Peterkamp, maar eigenlijk wel voor een actueel onderwerp, meer bepaalde evoluties in de financiële wereld. We weten allemaal dat de banken het al een tijdje lastig hebben door lagere rentevoeten. Anderzijds, er waait een nieuwe wind door het assetbeheer. Er zijn de cryptomunten die in opmars zijn. En er worden recordaantallen digitale en elektronische betalingen genoteerd. Pieter-Jan Meijer, jij bent financieel analist. Laten we met jou eens kijken naar die sector van digitale en elektronische betalingen. Hoe groot is die industrie vandaag? Uh, dag Bjorn, wel gigantisch groot. Uh, jaarlijks uh, gebeuren er uh, 700 biljoen elektronische transacties. Dat wil zeggen dat er 22.500 transacties per seconde moeten worden behandeld. En dit verklaart waarom elektronische betalingen in de financiële wereld zoveel aandacht krijgen en waarom fintech-spelers ook een kans zien in die markt. En als we dan gaan kijken naar het totale betalingsvolume, cash, kaarten, checks, dus als we alles in beschouwing nemen, dan is dat 2,5 keer groter dan het globale GDP. Dus de markt is zeker groot genoeg voor, voor meerdere spelers die bijvoorbeeld van de cash-to-card-transitie willen profiteren. En naast de grote en de structurele groei van, van de elektronische betalingsmarkt heb je dan ook het dynamische, vrij complexe en, en innovatieve karakter die het natuurlijk voor mij dan interessant en, en boeiend maakt om het op, op, op te volgen. Als we dan spreken over een kaarttransactie, we kennen dat allemaal van in de winkel, dat gaat heel vlot, maar daar zit een heel complex proces achter. Hè? Ja, weinig mensen hebben eigenlijk door dat er voor één simpele kaarttransactie zoveel partijen eigenlijk nodig zijn. Naast de winkelier en de klant heb je eigenlijk nog drie andere partijen die betrokken zijn. Enerzijds de aanwervende financiële instantie, die eigenlijk de winkelier gaat aansluiten op het betalingsnetwerk. Die ook de integratie verzorgt met de bestaande systemen van de winkelier. En die ook de betaling, voor elke betaling, eigenlijk alle transactieinformatie op de juiste manier gaat doorspelen naar eigenlijk het betalingsnetwerk. Welke bedrijven zitten daaraan achter? Voorbeelden van zo aanwervende spelers zijn, zijn banken, maar die doen natuurlijk net iets minder goed omdat die niet zo innovatief zijn. Die doen niet dezelfde technologische investeringen als uh, uh, fintech-specialisten, zoals een ADN of een, of een Worldline. Uh, dus ja, dat, dat zijn de twee spelers in die markt. Uh, en ik had ook al een tweede tussenpartij uh, vernoemd en dat zijn dan de, de uh, betalingsnetwerken. Dus je hebt er globale, zoals een, een visa en een mastercard, maar je hebt ook een bankcontact, bij ons. Een bankcontact bij ons bijvoorbeeld. En om die uh, simpel te beschrijven, zou je die best eigenlijk kunnen vergelijken met, uh, met autosnelwegen, maar dan voor uh, betalingen. Dus zij beheren eigenlijk uh, de infrastructuur. Uh, en, dan, en de laatste partij binnen het elektronisch betalingsproces is dan de, de bank of de fintech-speler die echt de kaart gaat uitgeven. Uh, en ja, Zijn rol is eigenlijk vrij simpel. Uh, die moeten gewoon uh, een, een transactie goedkeuren of weigeren op basis van een aantal criteria die zij zelf hanteren. We hebben het net al gezegd, het is een markt die sterk groeit. Wat is daar eigenlijk de verklaring voor? De complexiteit verklaart eigenlijk al deels de groei. Uh, kaarten zijn daardoor eigenlijk zeer snel en, en simpel voor, voor de klant. Plus je kan ze zowel in de winkel als online gaan gebruiken. Uh, dus e-commerce is een eerste belangrijke uh, grote driver voor elektronische betalingen. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon een jonge generatie die van nature digitaal en elektronisch wil, wil werken en ook voor betalingen. En dan de pandemie heeft ook alles een beetje versneld, over de generaties heen ook. En misschien een laatste groeifactor voor elektronische betalingen is dan de, de toename in consumptie. Dus normaal gaan elektronische betalingen ook profiteren van, van wereldwijde groei. Het is een sterk groeiende sector, tegelijk ook een heel innovatieve sector. Wat zien jullie bij de kan als belangrijke trend op dit moment? Uh, een vaststelling die wij doen, een observatie, die wij zien, is goed dat technologiebedrijven er meer en meer in aan slagen zijn om een betaling of een, een checkout uh, zo onzichtbaar mogelijk te maken. En een mooi voorbeeld is Uber Eats. Je geeft één keer je bankgegevens in, die worden geverifieerd en dan bij elke volgende bestelling heb je eigenlijk al bijna niet meer door dat je aan het betalen bent. Je ziet het niet meer, het gebeurt allemaal in de achtergrond. En een ander voorbeeld is de Amazon Go Shops in Amerika. Daar wandel je letterlijk gewoon de winkel binnen, je pakt wat je wil, je gaat naar buiten en je moet eigenlijk pas betalen nadat je je aankopen hebt gedaan in de Amazon App. Dus de belangrijkste boodschap hier is eigenlijk dat binnen betalingen conversie eigenlijk heel belangrijk is. Dus alles moet voor de klant zo vlot mogelijk verlopen. Je hebt net al verwezen naar het effect dat corona heeft gehad. Is dat ook een blijvend effect op deze sector? Ja, ja kijk maar naar, naar contactloos betalen met de kaart. Uh, ik denk dat dat voor vele mensen een aangename eerste kennismaking was. Uh, daarnaast zien we ook gewoon dat het aantal betalingsmogelijkheden significant aan het toenemen is. Uh, in China hadden ze al een cultuur om in-app via een QR-code te gaan betalen. En we zien dat door de pandemie dat eigenlijk overgewaaid is naar de westerse wereld. En wij zijn nu ook volop uh, QR-codes aan het scannen om te betalen, hè, denk maar aan Payconic. Uh, en we zien ook spelers zoals een, een Klarna, een Affirm en een PayPal die echt op buy now, pay later oplossingen aan het werken zijn. En dat is dan weer een online betalingsalternatief voor uh, kredietkaarten. Digitaal betalen, het wordt de toekomst. Wat mogen we verwachten in de komende jaren? Al een eerste uh, nieuwe ontwikkeling uh, voor kaarten dan zou uh, een vingerafdruk authenticatie uh, zijn, waarbij een uh, kaart eigenlijk een chip heeft die uh, de duim als pincode gaat gebruiken, waardoor we eigenlijk allemaal uh, de contactloze kaartoptie ongelimiteerd kunnen gebruiken zonder een maximaal bedrag of een gelimiteerd aantal transacties. Dus dat zou wel heel cool zijn en heel tof als dat er komt, en uh, dat is ook niet voor meteen. Uh, en dan een andere ontwikkeling die we ook zien, uh, die ook niet voor meteen is, uh, gaat over de hele crypto-hype uh, en Facebook-DM-initiatief. Uh, en in essentie heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat uh, centrale banken ook naar digitale currencies aan het kijken zijn, uh, en dat het dus kan zijn dat wij in 2030 eigenlijk allemaal uh, met digitale euro's of, zoals zij het noemen, met, uh, met euro's gaan uh, betalen. Duidelijk een sector om verder in de gaten. Ja, zeer zeker. Ja. Pieter Jan, bedankt voor dit gesprek. Dank je wel, Bjorn.